Kijken hoe deze ploeg zich houdt vandaag. Er is afgetrapt hier. We zijn bezig. Stapworst heeft de bal. De aanvoerder. Strakke bal hoor. Goeie bal. Glijdt lekker door. Kijk eens, kijk eens of dit... Uh, dit is een goede bal ook. Oh, legt hem eigenlijk... Jammer. Had hij ah, misschien meer zelf mee moeten doen. Maar... Wel leuk bedacht. Klaarleggen. Was... Achter het standbeen. Kan open draaien, El Ghazouani, linkerbeentje, Stef Nijland, bal oh. valt. eerste schot op goal. Op de handschoen van uh, doelman Jorik Maats. Eerste kans voor DVS, zesde minuut. Erin Toeran Javous, bal uh, weggewerkt, nummer 19. Nu is er wel heel, heel veel ruimte. Veel, heel veel ruimte, kijk eens hier, ja, geen buitenspel. Daar is uh, ja, goed, hoor. de spits. Ja. Doet ook zijn werk uh, achterin, maar dit is gevaarlijk hoor. Zo bal. Het is een mooi bal, helemaal leg. vrij. Klaarleggen, jammer. Was, Dat uh, werd uh, goed verdedigd. Ja, Matthijs Verheul ja. moest er wel een corner uh, ervan maken, want het was, uh, zat daar goed bij. Voor Arzini denk ik anders een makkie geweest. Hoekschop, Staphorst. Ja, oh, gevaarlijk daar uh, leek het te worden. Maar komt Davies goed weg. DVS. Veel ruimte ook wel tussen verdediging en aanval. Het ja. viel me al een paar keer op De Davies. Langveld. Ja. Goeie bal. Oh. Oh. Nicky van Hilte, die, die verwachtte die niet meer. Nee, ook niet meer eigenlijk. Maar... En niemand. <laughs> kunnen ze we zeggen, uh, van niemand nou, verwachtte hem, nee, Dat kan hem niet verwijten. <laughs> Goh, Wat? dat... Je hoeft hem alleen maar. Ja, voet je voet vooruit te steken. Lijkt iets lichter te worden. Scherp hoor. Goed verdedigd daar. Maarten van Dijk moest ook tot het gaatje gaan. Allemaal voetballend wel oplossen, maar stappers nu. Uh... Hensbal. Voordeel. Goede bal. Nu is het 3 tegen 3 als ze opschieten. Maar de vierde man sluit snel aan. Strak voor de goal langs. Oh, Probeer het met lukten. een hakje. Deze ja. bal blijft binnen. Aanval is nog in leven. Ben Moussa. De Maarten van Dijk. Nu weer een omschakelmoment. Wispel kan hem aannemen. Ruimte aan beide zijdes. Gok op buitenspel een beetje van Tim uh, van der Berg. Scherp gevlacht door de grensrecht. Door appel daar. Omar El Ghazouani. Dit is allemaal uh, gebeurd te vaak. Het zijn van die leuke uh, vluggen. Een-tweetjes op het middenveld. Maar de opschakeling schiet hier wel een keer is, uh, door. is de hele tijd uh, Alet. Goed hersteld van uh, de beide centrale mannen. Bij DVS. Hij kan er nu nog inschieten. <laughs> Dan is wisselen lastig. In tweede instantie nog kan hij erbij. Nicky van Hilton niet. Kwispel wegdraaien. Komt de wissel op tijd? Overtreding. Geen overtreding. Mag verder. Komt de wissel op tijd? Of uh, gaat Stappos er, uh... Van het ende. Legt hem zo pan-klaar op het hoofd van... Uh... Buitenspel. Sander de Grote. Buitenspel. Maar, uh... Stefan de Geijter. Uh... Nee, het is... Uh, Heel veel de... direct wisselen. De jongste van het cel. Arzini. En het DVS moet wel opletten, want dit is weer zo'n typische DVS-wedstrijd. <hijs> Mooi gevoetbald. Dat lukt. Nou doortrekken. Je bent helemaal alleen. Oh. Oh, geef me zo ongelijk. Gewoon proberen. We zijn er het voor naast. dat hij helemaal ja. alleen was, dat hoort hij. Goede bal. Goede inspelpaas. Op Ben Moussa. Ben Moussa nu uiteindelijk El Ghazouani. Bal richting eerste paal. Klaarleggen. Luis Huber, kan je daar wat mee? Schieten op het gezicht van uh, Kelt Engbergs. Toeran Javous. De bezetting voor de goal hebben we nodig, die is er niet. Luis Huber kwam uh, vanuit de tweede paal. Stef Nijland nu, bal richting uh, de verre hoek. De keeper zag hem laat. Van de linkerkant wordt er goed uh, bediend, maar uh, het is vaak nog niet uh, voor de goal uh, bezetting. Opletten, DVS. Tim heel makkelijk, Berg, Tim gokt. van den Berg. Is Heel gevaarlijk dit. Heel veel ruimte ook voor Haanstra. Kappen en draaien. Frank Olijven. Nicky van Hilten half. Ali ik Akla nou ertussen. Ali geraakt. Zo, daar kan er eentje in vliegen. Heen. Gelukkig gaat dat allemaal Goed. Kijken wat DVS met deze aanval kan doen. Huber. Stef Nijland, oh. Stef Nijland, Stef Nijland, op de paal! Oh, oh, oh, oh. Grootste mogelijkheid tot nu toe. Legt hem heel netjes klaar voor zichzelf. Nu dan. Zoeken. Ah, dan is dit weer net niet lekker. Kan hij daarbij? El Ghazouani houdt hem. In zijn bezit. Ja, dat doet hij. Huber. Onder druk. Ja, maar het is echt, het is bijna rugby hè? Dan ja. over die touchdown. We uh. Ja, we doen een over de lijn lopen. Eerste bal voor uh, Evre. En ook uh, van Massimo Alblak. dit is mooi. Aclai Goeie wissel tot nu toe. Bal erin gebracht, Aklaai! Yeah. Hey. Goeie, Goeie wissel punt tot nu toe! toe. Ja, dit is, uh, nee, buitenspel! Ah. Het spel! Ah. Moeilijk te zien op de beelden, dat was een uh, verre voorzet. En, uh, we filmden de voorzet en toen later komen pas de spitsen in uh, beeld. Dus dat uh, is vanuit uh, ons niet vast te stellen. Balverlies, Goed. gevaarlijke bal. Hm. En er komt een aanval aan. De aanval nou. is nog bezig, zelfs. Boom! Hoppa! Oh, weer die! Jorik Maas in de hoek ligt hij weer. Nee, geen buitenspel, nee, nee. Nassim. Doorlopen. Het is te makkelijk om uh, stil te staan met je handje in de oh, lucht. Oh, oh, opletten. Terwijl je voorwaarts wou, eigenlijk. Moet je in de achteruit. Gaat de schot komen. Piotter Moest ook naar de hoek. Het is een leuke snapfase hier. Ja, ik was net aan het kijken op het blaadje, hoe heet, maar het was Julius Duit. Komt naar binnen. Tik hem op de paal. El Ablak. Steek hem naar. Uh... Salasiva Controle. Bij je dat ding. Goede bal. Nou, Nijland, Nijland, nou. Verhoek, zo! Ja! Yeah! Oh, oh, oh, oh, oh. Ik sta hem erin gaan! Jee, wat een Lekkerer. lekkere goal, hè. En nu telt nu hij. Nu past hij wel. Geen vlag. Oh, Geen... lekker hé. Fluit van de scheids. Maar uh, een lekker goaltje en die wordt gevierd hier zo. Ze zijn er blij mee, de mannen. Stef Nijland schildert hem uh, de verre hoek in scorebord is er van uitgevallen. Ja. Oeh, zo, de Zo. Piotter uh, op zijn post. Zeker nog niet gedaan hier. Nou, de voorsprong is er. En nu nog uh, een minuut of. Uh... Oeh, wat oh, doen we? wat doe je daar? Hey. Net heb je het gedaan en. Hij verret het weer! Red Wat een knotsgek in tweede helft hier! Uh, <laughs> hij stelt zich op ongelukkige wijze. Handje in de lucht! Oh, sorry! <laughs> dit is weer een prachtige bal van hem. Oh, dit is net te scherp. Nou, terug in de... Nou ja, ja hoor, open. het is tijd! De punten blijven hier uh, in Ermelo. Vries wint uh, met 1-0 van Staphorst.